Vrije vertaling van een tekst van Carlos Castaneda. Alle wegen zijn eender. Ze leiden nergens heen. Maar de vraag die je kunt stellen bij het pad dat u gaat, heeft dit pad een hart? Zo ja, dan is het goed. Zo nee, weg ermee. Beide wegen leiden nergens heen. Maar de ene heeft een hart en de andere niet. De ene bezorgt je een vreugdevolle reis en zolang je die volgt ben je er één mee. De andere zal maken dat je je leven vervloekt. De ene put je uit, de andere maakt je sterk.